Oh. Allee, oh. Deze gentse studenten spelen vandaag voor Proefkonijn. Ja! Kotsenoot, Consta, maakt voor hen een insectenmaaltijd klaar. Consta, wij gaan koken met insecten vandaag. Ja. En uh, ja, wat zat er op het menu? Uh, we gaan beginnen met een aperitiefje, gewoon crackers met zo'n spread. Dat is eigenlijk gewoon tomaten en meelworm. Je kunt dat gewoon in de lezen kopen. Mm, ik heb dat nog nooit gegeten. Dus, uh... Kijk, het zal een ontdekking zijn, ik ook niet. <laughs> uh, dan gaan we tortillas maken met vriesdroogde krekeltjes. Okay. Uh, en zo wat groentjes bij en wat zure room. Uh, voor het hoofdgerecht gaan we gaan voor hartige insecten schrijven. Dat is eigenlijk uh, met meelwormen uh, en dan uh, met aardappelen. Zo een puree van maken, daarin verwerken en dan bakken in de pan. Met een slaatje bij, met wat uh, wasmotlarves. En dan als dessert gaan we voor... Uh, Chocolade fondue met sprinkhanen. Guillaume en Wouter, uh, jullie gaan straks eten van insecten. Uh, die ja. staan hier opgesteld. De Wat denk je zo? Uh? Ja, die dikke. Dat gaat wel nog niks maken. <lacht> Straag. Ja? hij ah, nog nee, uh, altijd? Ja, die wil het hazenpad kiezen. Die wil naar boven kruipen. Je is dat als die bun is, niet ook terug naar boven kruipen. Ah, dat heb ik wel gezien op zo'n een of andere Afrikaans. TV-programma of zo, ik ken het zo. Van die bellen die naar Afrika gaan. Ja. Die springen aan, zien we niet. Dankjewel. Constant, uh, ja. de gasten hebben uh, honger. Uh, wat ja. ben je nu eigenlijk uh, precies aan het maken? Ik ben nu bezig met een aperitief. Dat is uh, crackertjes ja. met een spread van tomaten en meelworm. Ik denk dat er iets van. Wat is het? 6%? 6%? Meelworm, uh, ja. Oké, okay. gezondheid. Uh, Vind een, een mooie Zondheid, avond he? en uh, ja, ja. een lekkere lunch? Gezellig, he? okay. een ja, heel is lekker te tappen het is al, uh, of Dat is gelijk echte of Het volgende is al geslaagd. Dat is goed, okay. Dus ik ben nu die krekeltjes want aan, het, aan het warm maken, een beetje aan het bakken samen met een sraloche en wat olijfolie. Ik heb ze ook wat bijgekruid, want anders is dat zo wat smaak van pindanootjes. Heeft dat heeft niet veel smaak. Ik heb er wat paprikapoeder gedaan, uh, wat peper en um, een beetje looppoeder. Je bent weer volop bezig. Wat ga je nu serveren? Hier ben ik bezig met voorgerecht. Dat is een tortilla met gewoon wat verse groentjes erin. Wat maïs, wortel, sla. En dan krekeltjes erin ook. En wat krekeltjes oplegt, Dan zie je tenminste dat we sec net eten zijn. En een beetje zure room voor wat op te deppen. Voor wat zuur smaak te geven. Breed je aan, Alsjeblieft. Dankjewel. Het zijn uh, tortillas met room en krikkeltjes erin. Voilà. Is dat wel zien? Ziet er lekker uit. Ziet er inderdaad goed uit. Maar weet je, die krikkeltjes, ik vind dat dat een beetje smaakt naar uh, dus, een Ja. Ja. Een beetje wel. Die smaak ik een beetje. Maar dat is wel lekker. Uiteindelijk, ik weet niet. Ik vind dat je dat niet merk dat dat... Dat o, dat, dat, dat geen vlees is. Ja, ofzo hè Ja. ja. Ik En vind je er een probleem mee dat ik daar dat een heel in of uh, liever een stukjes gesneden? Oh. Doe maar eens een heel. <laughs> het is, Voila, het is een experiment. Dat <hums> <hums> uh, vliezeken is goed uit. Lekker! Constant, uh, het voorrecht viel zeker in de smaak. Uh, ja, het hooptrecht, zeker... wordt dat? Well, uh, kan ik eens proberen, dat ik nog nooit gedaan heb. Ik ben een puree aan okay. het maken nu. Uh, en ik ga daar wat meelwormen en molingwormen ja. in verwerken met wat wortelkens en charotjes. Deftige portie, twee De grote jongens hè? Ja. Nu ben ik de hartige insectenschijven aan het paneren, om ze direct dan zo in de pan te gooien. Heel belangrijk dat je je meelwormpjes op voorhand al bakt, want in die schijf gaan ze niet echt volledig gaar anders... Even keuren. Ja, dank u wel. Alsjeblieft, jongen. Een beetje Smaakt! Ik doe het mijn keel. het was wel lekker. Het is zo hetzelfde als, als bij de vorige Zo die kanten toetsen een beetje. Dus uh, ik ben ondertussen nog een paar schijven aan het bakken voor de man. Uh, en tegelijkertijd ben ik eigenlijk mijn chocolade aan het smelten voor het dessert. Maar wat we gaan doen is eigenlijk... Um, de springkaan dippen in de chocolade en ze dan laten de stone, zodat je eigenlijk een soort springkaanbonbon hebt met een verrassing van binnen als het ware. Maar voordat we ze erin doen, gaan we ze eerst nog even rap bakken en de vleugeltjes en de poten eraf halen. Ja. Ik ben nu de sprink aan, een laatste coatingskin aan het geven. Maar ik heb ze al eens gedompeld in chocolade, maar het niet zo het gewenste effect. Maar kijk, nog even laten opstijven dan, en dan zijn we klaar. Eigenlijk goed. moet je denken dat bouchers zijn. Ja, kom. Ja, Twee, drie. Ik kijk naar mij. Krokante Nutella. Dat is wel iets... Ik vind het lekker, want het is wel moeilijker om bunt te krijgen dan dat is burgers. Je ja, houdt er zo voor bij de koffie, hè. Maar kijk mee? daar gewoon niet naar. Gewoon in je mondst. Kijk, ik Met de Maar je stik daar nu je ja. kom. Hm? Ik vind het een slagende dessert. Hij is echt ontvangen. Oh man. Goed. Ik vind het lekker. Ik vond het uh, zeker een keer een uitdaging om het een keer uh, allemaal te proeven. Uh, juist bij dit is het enige uh, belangrijk is dat je niet te veel met die ogen eet. Die burger die kost klaar, maakt die vast zeer lekker. En het voorrechtje ook. Oh ja, die hoor. Die tortillas. Ik vond het ook wel lekker, maar een beetje raar dat er weinig smaak aan zit, zoals in de burger. Het smaakt gewoon een patat, eigenlijk. En uh, ja, dat ga ik nooit meer doen. Die tortillas, dat is op 5 minuten klaar gemaakt, dus dat is iets dat je gemakkelijk op je alleen kunt doen als je voor je alleen wilt koken. Maar bijvoorbeeld die uh, aardappelburgers met wormen, dat is wel behoorlijk wat werk. We hebben ook met verse dingen gewerkt. Sorry. Maar ga je ooit nog naar dezelfde manier naar de set kijken nu, nu dat je er eigenlijk nog snel hebt zitten? Van vrede. Ja, dat is mm. alles, hè. In de plaats van gewoon, ga je vanaf nu straks oh, ja. ja. van, die, van die vliegen die binnen rondvliegen. vliegen. Als ik nog ga kamperen.